Hoog hier. Azalure, vertel me er alles over. Nou, Azalure is een uh, botox. Een botox, oké. Okay. En er uh, zijn verschillende soorten botox, maar Azalure is een botox wat uh, ietsjes um, uh, diffuser werkt. Dus en als je ja. een prikje doet is het oppervlakte, waarmee je wat het effect is, iets groter, maar toch iets uh, minder sterk. En dat geeft dus dat je veel gladder resultaat krijgt. Maar toch een hele lichte vorm van beweging toch mogelijk is en dat maakt het ja, een uitstekende botox. Oké okay. en wat zijn de mogelijkheden van het product? Nou, uh, met botox kan je de kraaienpootjes, de frons, de voorhoofd en rimpels, uh... rimpels en de bewegingsexpressie rimpels kan je uh, kan je behandelen en in sommige gevallen kan je Kaaklijn, je kunt de neustipcorrectie oh, veel. Je kunt, uh, die, uh, als mensen een beetje gaan trekken met, het, met de rimpel, dat je kunt uh, de lijnen, uh, de oppervlakte lijnen kan je doen. En je kan natuurlijk overmatig zweet behandelen. Het is best ja. wel veel eigenlijk. Je kan heel veel met botox te horen. Ja. Ja. Okay. En uh, uh, wat zijn de resultaten die mensen mogen nou, verwachten? In principe is uh, het resultaat, uh, hoe lang het aanhoudt, is ongeveer. Uh, ik geef een garantie van maar het kan oplopen van tot een jaar. Tot negen Waar is dat afhankelijk van? Nou ja, van eigenlijk. Van wat je. Van, doet, de, persoon, doet. van de persoon zelf eigenlijk. Sommigen uh, reageren langer op dan anderen. Ja. En natuurlijk ook hoe vaak je het behandelt. hebt. Want okay. uh, hoe vaker je het behandelt, hoe meer eigenlijk uh, de botox langer effect gaat krijgen. Oké, okay. als allure. Ik ga je wel, altijd wel even helpen, want dit zijn moeilijke zaken. Help mij maar even. allure is dus een botox die ontzettend goed werkt voor, uh, voor rimpels, maar onder andere ook voor overmatig zweten. Precies. En uh, de voordelen, even kort. Nou, de voordelen is, je kunt het, de indicaties zijn, kaaienpootjes, ja. frons, echt de expressrimpels, deze rimpels en in sommige gebieden wat. Bij de, nog... de kaak in de hals. Ja. Ik vind het helemaal duidelijk. Dank je wel.